Floriade Werkt is het economisch programma van de provincie Flevoland. Uh, dat zijn wij gestart om ondernemers, onderzoekers, kennisinstellingen, kortom alle partijen, mensen, ondernemers die wat willen met voedsel, gezondheid uh, bij elkaar te brengen en hen te stimuleren om nieuwe producten en nieuwe markten te gaan verkennen uh, en zodanig ook de economie in Flevoland te stimuleren. De Floriade die is voor ons niet een evenement in 2022, maar de Floriade begint nu al. En met die Floriade willen we ook heel veel economie gaan maken. En we hopen met de Floriade Werk dat we heel veel partijen kunnen aanzetten om echt te gaan ondernemen en Floriade Werkt is daar echt de stimulans voor. Ik ben ervan overtuigd dat de Floriade heel veel economie gaat maken en dus ook nieuwe banen, omdat we in een regio, Flevoland, zitten die eigenlijk van nature gemaakt is voor voedsel en groen. Niet alleen de productie van gezonde voedingsmiddelen, maar ook de vermarkting, de verwerking en uiteindelijk het brengen van gezonde voeding naar de stad. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat we ook nog heel veel nieuwe stappen daarin kunnen zetten. Uh, met nieuwe producten, met nieuwe combinaties van producten en markten. Maar ook dat de ondernemers geholpen kunnen worden om die stappen te gaan zetten.